Sporten en bewegen is van onschatbare waarde voor een gezond, energiek en vitaal Nederland. Iedereen moet elke dag kunnen sporten op een gezonde manier. We hebben drie gaststeden, Emmen en Eindhoven en de derde is Nieuwegein. Maar daarnaast gebeurt er in meer dan 150 gemeenten ook van alles. Bovendien doen er 40 sportbonden mee. Nou, dat kruist zich allemaal op lokaal niveau. Allerlei plekken worden omgetoverd in sport en bewegen plekken voor allerlei doelgroepen. Dus een feest voor de sport.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 Juist voor deze leeftijd is het belangrijk om houvast te hebben in het leven, en sport biedt dat. Als jij alles wat je doet leuk kan maken, dan zul je merken dat het geen energie kost. Oh, ik voel het.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 Daar heb ik 100% procent Ik ben lekker schuurd We gaan kijken naar hoe duurzaam het weer is en vooral ook of het duurzamer kan. Dus je bent in feite elektriciteit aan het opdekken. Water omgezet in waterstof. Nicole gaat jullie vandaag uitleggen hoe je als sportclub zijnde hele toffe vette content kunt bedenken. Content is key. Dus het is heel belangrijk om goede content te hebben. Goede tips. Samen zijn, is samen lachen, samen sporten, blij om met elkaar te zijn. Sport maakt me heel blij, gezond en brengt me ontzettend veel innerlijke rust. De vakkel is de hele week was op Drenthe gegaan om het verhaal van Drenthe te gaan vertellen. En daar zijn we ontzettend trots op. We hebben het echt samen gedaan. Samen met de buurtsportcoaches, samen met sportverenigingen. Ja, echt het gevoel van samen, hè. het geheim van Drenthe is hier echt naar uitgekomen. Sport heeft mij rust gegeven. Door sport kan ik aan mensen laten zien wat ik wel kan. Sport maakt me blij, houdt me fit en vooral mentaal in balans. Vooral even lekker mijn hoofd leegmaken. De beste versie worden van mezelf. We kunnen onze energie eraan kwijt en we doen het ook met onze vrienden. Sport betekent voor mij kracht. Gewoon lekker skaten met vrienden. Vuur. Brengt me op het juiste spanning. Passie, verbindenis tussen mensen en inspiratie. Eigenlijk echt alles. Leven is sport. Sport is leven. Nou, op die manier positief denken, dat is werkelijk geweldig. Dat is aanstekelijk. En dat doet sport met je. Moet.